Zie hier het resultaat. Dit is de frontverlichting. Het eh, ziet er goed egaal uit, zowel voor het blote oog als op uh, camera. En ik kan kijken of ik het hier donker kan maken om te zien of hij uh, veel lekkage heeft van licht. Eén dus verlichting. Zo. Je ziet uh, bijna geen lekkage. Uh, met het blote oog, zie je wat lekkage in de cabine, maar uh, op camera zie je daar helemaal niets van. Uh, nu eens even kijken of ik hem ook weer uh, terug kan zetten. Zoals je ziet, ik heb hier een laptop uh, staan om te regelen. Reverse, gaat hij nu op rood? Jawel. En voor het rode licht zie ik met het blote oog ook geen lekkage. Ik zie natuurlijk nog wel mijn laptop helemaal achterin staan. ook een mooie uh, rode verlichting. Uh, hij lijkt iets wat ongelijk op camera. Maar met het blote oog zie je dat helemaal niet. Ik ga mijn lampen weer aanzetten. Zo. Hoppakee. Zo zie je hem weer helemaal in beeld. En dan zie je ook dat de verlichting fel genoeg is om te blijven zien. Dus dit is het eindresultaat. Ik ben er best tevreden mee. Ehm... Uh, Bedankt voor het kijken, uh, like en subscribe deze video's en ik zie je graag de volgende keer.